Goedemorgen allemaal, welkom in Den Haag, welkom op het Binnenhof. De oproep van Mark Rutte is toch om af en toe dingen te organiseren voor kinderen en jongeren. En dus is er een speciale uitzondering voor het... 15! 3, 2, 1, we zijn begonnen! We zijn hier in Den Haag bij de winnenzaal. Met 15 kinderen zijn we hier dingen aan het doen over de politiek. Binnen hebben we battle en een quiz gedaan. Ik moet ook wel zeggen dat de onderwerpen die de Tweede Kamer behandelt, toch wel erg moeilijk kunnen zijn om daar echt al een mening over te hebben. Maar het is wel zeker iets om ook voor kinderen nu al in te verdiepen eigenlijk. Ik denk dat de jongeren een ander verstandpunt hebben en ander zicht hebben op hun maatschappij en dat soort dingen dan volwassenen dan in de Tweede Kamer, zeg maar. Wat is democratie eigenlijk? Dat je gewoon, ja dat je je mening mag uiten en dat je meer zeg maar mee mag bepalen met wat er in het land gebeurt. Iedereen mag een beetje meebeslissen, dus ieder de, het volk kiest het kabinet, uh, mensen mogen eigenlijk een beetje meebeslissen met wat er gebeurt. En dat vind ik heel erg belangrijk, want ik vind het belangrijk dat je mag zijn wie je bent en wie je wilt zijn. Ik vind dat het wel voor kinderen is, want kinderen hebben ook een mening over de politiek en hebben ook hele goede ideeën, want wij zijn later ook de toekomst. Op school leren niet echt iets over wat hier zegt, allemaal gebeurt. En nu kan je gewoon wat leren in de vakantie. Ik heb nog niet echt veel op school gehad. En dat vind ik eigenlijk ook best wel jammer, want ik vind dit op zich best wel interessant. Ja, groepje. Wat Oh, die is gewoon daar. Nou, gewoon, dat is ja. echt lang. Wat zijn we aan het doen? Uh, een spur toch? Met vragen over de politiek en dingen. En. Ja. En over macht. Ja, en over moorden en over de Tweede Wereldoorlog. Zullen we voor die gaan dan? Ja, super. Ja, Ik vind het echt heel leuk en ik vind het gebouw echt heel mooi. En ook wel oud. Maar dat, ja, dat is ook wel. Dat geeft ook wel een, een mooi effect ofzo. Dat het ja, niet alles helemaal nieuw is. Ik wist niet dat het open was voor iedereen en zo en dat het echt helemaal zo'n rondje was. Ik heb het wel op tv gezien, maar nooit in het echt. Maar ik had verwacht dat het groter zou zijn. Maar uiteindelijk, als je hier komt, dan is het best wel gelijk vergeleken met wat je dacht. Ja, ik ben er ooit een keer geweest met uh, de baas. In de gemeenteraad zijn we er ooit geweest. Vier minuten moeten die kant op. Nou, even, nou, even. Ik heb het ook met TV gezien, natuurlijk, de ridders zo. En het is, ja, het is wel bijzonder om hier te zijn. Er worden overleggen gedaan over wetten en over de maatregelen, coronamaatregelen en zo. Hi hoe gaat het? En wat vinden jullie van daarna? Ik vind het wel mooi en wel leuk Je staat toch eigenlijk gewoon op een plek waar dingen worden beslist. En dat is eigenlijk best wel vreemd. Er wordt hier wel gedebatteerd voor onze vrede en vrijheid en alles. En ik vind het wel belangrijk dat kinderen er ook wat van weten. Dat vind ik eigenlijk best wel bijzonder en raar om te beseffen dat ja, hier gewoon eigenlijk bijna alles wordt bepaald van heel Nederland. Ik denk dat het belangrijk is dat kinderen ook weten wat er eigenlijk is en hoe het gaat met kabinet en zo. denk ook gewoon, het is ook gewoon leuk om te zien, denk ik ook. Ik vind het wel fijn, want ja, nu kan ik met andere kinderen praten. En hoef je niet alleen maar thuis zitten voor een scherm of zo. Ik vind het, het echt al een hele lange tijd geleden dat we echt weer met... Een groepje iets kunnen doen. Want met corona kan je bijna niks. En dat je dat nu kan doen is het wel, is wel heel leuk. Hello. Dat en We hebben een debat gedaan. Het debat uh, wel, ja, het was wel grappig. Een beetje, ja, wanneer je andere mensen hoort, wie had het aangehoord, was een beetje grappig. En dan leer ik ook wat de Tweede Kamerleden doen en zo. En de Eerste Kamerleden. Goed, als eerste wil ik graag naar voren roepen, de fractievoorzitter van Partij Rood. Wij namens Partij Rood zijn voor uh, het wetvoorstel. Ik vond het wel erg leuk om te zien hoe kinderen op elkaar reageerden eigenlijk. En dat je gewoon op een standpunt uh, re kon reageren en ook hoe andere kinderen daarop gingen reageren dan. Ik bedoel, dan moeten het mensen met de belasting meer gaan betalen voor de bus, want de auto's blijven er nog steeds. Want je kan ook gewoon met de fiets. Um, nou, ik wens heel veel succes met de fietsen van bijvoorbeeld Den Haag naar Friesland. Maar het was wel heel interessant. Je leert ook hoe andere mensen denken. Ja, we hebben er nu ook wel wat meer over geleerd. Dus ja, ik vind het nu ook veel interessanter en zo. 85 stemmen voor en 65 stemmen tegen. Het wetsvoorstel is aangenomen.